Ik sta deze niet op de waag, Waar ik ben een keer vanaf weggevallen, misschien na het stappen. Ik ken iemand die daar een keer vanaf is gevallen. Film je Ja. Ja. Wil je het Dan Serieus we dan. Wij zijn hier op Van Hal Larenstein. Dat is een HBO-school in de orde Kom mee. Je kan hier dus ook zelfs groen schrijten als je wil. Wist je dat ik uh, vroeger altijd koeien spullen spaarde? Ik heb zo'n hele stellage met alleen maar koeienbeeld, Dus wie doet dat? Waarom zou je dat doen? Zou ik opnieuw zonder zeggen. 9 februari is er een open dag hier op Van Halarenstein en ook bij NL Sender. Hier in Van Hal is die dag bedoeld zodat je een goed beeld krijgt van alle opleidingen die er zijn. En van de docenten, van de school zelf natuurlijk, zodat je gewoon precies weet wat zijn opleiding te bieden heeft. Het leuke is dat Van Hal Larenstein ook meeloopdagen heeft, zodat je nog meer te weten kan komen over zijn opleiding. Dus dan kan je gewoon een super goede keuze maken. Het is een hele groene school, de duurzaamste school van Nederland, heb ik mij laten vertellen. Er is hier een superleuk grand café, wat wordt gerund door studenten waar ze ook speciaal bier schenken, dus dat is gewoon super gezellig. Op NL Stende op 9 februari uh, hebben ze iets superleuks bedacht. Ze geven namelijk vier workshops van Design Based Education. Uh, zodra je er aankomt, krijg je gewoon een programmaboekje, dus kan je precies zien waar en hoe laat deze workshops plaatsvinden. En zo is er voor iedereen eigenlijk wat. Voor degene die al weet wat hij gaat doen, voor degene die totaal geen idee heeft. En voor degene die nog twijfelt tussen misschien twee of drie opleidingen. Gewoon heen gaan. En het kan gewoon geen kwaad. Het is gewoon superleuk. En handig. Dat is echt heel leuk. Oké, okay. raakt je hem me? aan? Ja. Meet de Meijer komt eraan. LSV, voetbal voor uh, mensen die dat eigenlijk niet kunnen, maar gewoon van hier zou ik behouden. Studentenvoetbaltoernooi, 20ste editie, dat is wel leuk. Blijp Deluxe komt er natuurlijk nog aan. Blijp uh, Festival, uh, Pride Festival, ook super vet. Wordt steeds groter elk jaar, super leuk. En uh, ja, gewoon allemaal leuke dingen. Joh. Uh, wat je moet doen, je moet ons blijven volgen. Dan uh, blijf je van alle leuke dingen op de hoogte. En uh, dat zouden wij gewoon heel erg leuk vinden. En verhaalst genomen. Ons ja, dus blijven volgen. Blijf ons volgen. Wil je dat niet gebruiken? <lacht> Gelijk ook. Hi. Weet je dat een slak drie jaar lang kan slapen? Hè? Dus. Ik weet nog wel eens over slakken. Je hebt wel dus zo'n slak in je huis, toch? Als je wat ouder huis hebt. Een, een slakkenhuis huis of een slak in je huis? Oh, scherp. Oh, wat nee. leuk. Ik vind dat trouwens echt de meest nadere die bestaan. Want je hebt van die mensen die spinnen bijvoorbeeld erg eng. Als je spin ziet dat je dan echt zo uh, hartkloppingen en dat. Nou, dat heb ik dus met naaktslakken. Ik weet niet waarom, maar ik vind het gewoon doodeng. Maar goed, dat zit wel eens in je huis, toch? En zo'n slak... Dus, als je die wegzet, moet je die zoveel meter, 20 meter of zo verderop naar buiten Want anders komt hij dus weer terug. Dan vindt hij de weg weer terug naar die exacte plek. Hoe dan? Dikke tip. Ja, weet ik veel. Een soort instinct of zo. En een dan gaan ze weer terug. Nee. nee! Ik had wel eens met die onzin. Ja, maar dat is dus ook best wel een raar feitje. Volgens mij is het 20 meter. Is gewoon even een dikke tip. Gewoon gratis, hè? Dikke tip. Dikke tip. Doe ermee wat je wil. Beetje tippelen.